Soorten kunststof, natuurlijk. Deze ja. werkt op 220 graden. Ja, dus. 20 tot uh, hier is een lijstje van veel voorkomende kunststoffen, waarbij je moet zeggen: PE en PP is al meer dan de helft van alles. En ja. zeker als je zo'n verpakkingen hebt. Ja, en bovendien aan een product kun je het meestal herkennen. Hè. Dus uh, zeg maar: Jerry Kennedy is altijd typisch ergens van gemaakt, en jean is altijd typisch ergens van gemaakt. En ja, maar fles, dat dorp, weten en, jullie. Ja, ja, we hebben er ook al sheets uh, van. De dus ook... flesje er staat zo met het tekentje. Dat uh, er een driehoekje op zit en meestal ja. zit er een getalletje in of ja. een PP of PE of zoiets. We hebben die materiaalbladen gemaakt uh, ja. waarin je ook nog andere uh, hulpmiddeltjes kan zien van zinktjes of drijft het en allemaal van dat soort mm -hmm. uh, en wat ja. dan typisch positieve temperaturen zijn. Oké. Okay. Um, maar ook om aan te geven dat de meeste gangbare kunststoffen die gaan gewoon lekker snel hiermee. mee. Ja, dank Avec Le Deus de meeste plastic komt van de productie. Er is een exception, een petflessen. Petflessen, ja. De bouchon, zijn PEOPP. Maar de bouteille, omdat het niet kan worden geprocessed, kun je niet smelten met deze temperatuur. Dus die moet je niet meer gooien. Petflessen zijn toch de visdraamflessen? Ja, dat heb ik wel. Nou, nou, dit is een ja. uh, gemalen, uh, ge gemalen recycled plastic. In ons mobielfabriekje hebben we een um, mm -hmm. in Arnhem hebben we een shredder staan. daar is dit mee geschredderd, zal ik zo zeggen. Ja. Um, wat, wat wel interessant of nuttig is om te weten, um, mm -hmm. dat we natuurlijk ook dit, ja. dit sample materiaal. Er is natuurlijk een hele uh, recyclingindustrie in yeah. Nederland al en dit kun je gewoon uh, kopen. Het je als je het gekregen, maar. Okay. Dit hebben we niet zelf gemalen. Hadden we kunnen malen, hadden we het nog mooier gehad, want dit is mooi, wat fijner. Ja, wat, wat zei je PP? Dit is PP toevallig. Oh, Polypropyleen. Polypropyleen, ik heb ook polyethyleen. Ja. Het is oh, vaak ja. zwart waardoor het een uh, ja, ander mengsel ja. is van kleuren. En dat that is het harde plastic dus? Uh, nou, Hartplastic uh bestaat eigenlijk niet. Uh, Hartplastic wordt uh, zacht als het dun is. Dus folie is vaak eigenlijk ongeveer hetzelfde, alleen dan heel dun handig. En gemalen wordt het uh, fluffy. Ja. Gemalen folie heb ik hier ook wel wat, Oh ja. voorbeeldje van gemalen folie oh, is dat weet. Weet helemaal niks. De tasje. Oké. Mooi. En dan moet je vaak een mix doen dus, okay. om een product te kunnen maken. Ja, ja. Dat, dat doen we. Gewoon mixen, je het lezen het maatje? Ja, dat doen we. Voor granule is het meer voor een plastic graaf, mm -hmm. of een dikke plastic. Duur. duur. En ook voor processen om te verwerken in die. Uh, yeah. Is het is toch fijn om te hebben. Ja, ik vrok u zullen miss. Dank wat betekent uh, dat? Kan eh malen. De, uh, uh, male. de koffers. Male. Oh ja. ja. Oké. Okay. Vermaal. Wat was braille, het? c'est ça le broyeur. Ja, voilà. Broyeur. Broyeur, c'est ça. In malen ja, dat dus stuk ook keer over broyeur. De broyeur. Ja, ja. oké. Okay. Ja. we zijn er. Ja. ja. We hebben ook een sanitair broyeur in de Nederland. Weet de sanitair broyeur. De sanitair die Is een dat is een maler achter een wc. DC. Als, als wij geen leiding naar beneden hebben. <laughs> ja? Achter elke ja, ja, ja. de deur zijn die brailleurs. toch een pijn op de dat kan ik het, het <laughs> ja, ja, zo kan ik het altijd. Ja. Ja. Ja. <laughs>